Klinkers. We weten allemaal wat klinkers zijn. Sinds de lagere school hebben we dat geleerd. En voor sprekers zijn klinkers belangrijk, want ze maken dat je boodschap klinkt. Wat we misschien als volwassenen niet meer weten, maar wat we als kind wel deden, was dat je elke klinker kunt vervangen door één klinker. Dan krijg je een soort geheimtaal. En het leuke is dat je die gewoon nog kunt begrijpen. Bijvoorbeeld, als ik een I kies in te spreken, dan kan de leersterer nog steeds vind wat ik zeg. Ik heb begrepen wat ik zeg. En zelfs als ik een andere klinker kies, bijvoorbeeld een o, o, dan moet je waarschijnlijk overwonnen aan het voet, doet ik nu alleen een ogenbroek, maar gewoon de weg kan je wel volgen wat mijn verhaal is. Aan a'zak ta's laten kaza, van Waar a', wat je waar avondjes gaat, laatst je je je waar aanpassen. Maar daarna, begraap je haal gaat, wat ik zag.